I'm a phoenix in the water, I'm a fish that's learned... Hoe vaak geeft u geld aan straatmuzikanten? Bijna altijd, ja. Meestal elke keer dat wij ernaar staan te kijken, geven wij wel iets. Maar het gebeurt niet zoveel dat we naar straatmuzikanten staan te kijken. Dus. Straatartisten? Geen, nog nooit, nooit gedaan. Um, niet zoveel eigenlijk. Het is te zien... Ik denk 50 cent of zo. Ik haak een beetje af wat er in mijn portefeuille zit. Is het er een euro in een euro, 50 cent, 50 cent, ja. Als ze echt goed zijn, een euro of twee, dan zijn ze wel echt goed. Een straatartiest, hoe kan die meer opvallen? Um, de mensen aankijken, de mensen je trekken. Ik denk dat een goede stem heel belangrijk is en dat als er een muziekinstrument wordt bespeeld, dat dat echt goed bespeeld wordt. Maar ik heb gisteren ook twee heel schattige kindjes gezien. Die de saxofoon aan het spelen waren aan, aan Baudelo En die konden het totaal niet goed spelen, maar die waren zo schattig dat je die ook wel iets zou geven. De mensen zijn niet zoveel gestopt, maar ik denk misschien dat er op de Gentse feesten een overaanbod is en dat ze al zoveel straatmuzikanten en artiesten zien dat ze het een beetje beu worden en niet meer aan iedereen geld kunnen geven. Twenty instruments, yes. Twintig is yes, 20 instruments at the same time. And I made by myself. En ik kom from Brazil. Ik kom hier om te spelen op de Festing. en ik heb een heel mooie tijd hier. Het is heel goed. Wat was je zo net aan het doen? Uh, ik heb mijn vrouw haar uh, gegevens gevraagd om uh, contact op te nemen voor een trouwfeest. Volgend jaar trouw ik en ik vind dat ze mooi kan zingen voor in de kerk eventueel, dus daarom.